Maar heb je jezelf ooit in de fik gezet? Uh, jawel. Vandaag ga ik hem tot last zijn. Dat is Henk. En ik ben vandaag Lasse. En jij bent Lasse. Ja, klap. Weet ik dat je met Lasse natuurlijk bepaalde dingen aan elkaar. Last. Dus wat houdt Lassen nou precies in? Lassen is het verbinden aan elkaar twee materialen. Door middel van warmte. Allemaal al niet gebruikt maken van toevoegmateriaal. En wat ga ik vandaag doen? Nou, straks in een paar hoeklastjes leggen. Een paar grondlagen. En dan hoop ik dat het eind van de dag, dat je het onder controle hebt, dat het een beetje kan lassen. Ah, dan gaan we naar het de beginnen doen? Ja, goed. Maar uh, je moet eerst wel veiligheidskleren aan. Wil deze wel als overhandschoenen. Wat is dat? Kapzuik. Ja. ja. Oh. Oh, dus ik, ik heb dat niet. Ik mag uh, gewoon lekker stikken. Zo! daar gaan we. druk gebeuren. Even kijken hoe ik het heb gedaan. Dit is Henk. En dit is. Honderd uh, marsmans, ik heb er niks van. Lastig. Hey, wat vind je nou zelf zo leuk aan lassen? Dat nou, je van losse onderdelen een compleet product maakt. Ik heb ook 13 jaar scheetbouw gewerkt. Dus je komt alle dagen liggen de platen en ijzer in het platenpark. En het eind van het liedje, de platen zijn op, heb je een compleet schip klaar. Ja. Maar heb je jezelf ooit in de fik gezet? Uh, jawel. Echt? Ja. Wat heb je toen gedaan? We je naar werk gaan? Ja, maar overal aan gewoon doorwerken. Wat hier ligt is... Uh... Een onderdeel van de reuzenrad. Maar jullie maken dus reuzenraden? Ja, raden. in opdracht van het klant maken we die. Dat maar, dat, maar geeft dat niet heel veel verantwoordelijkheid? Want als jij het niet goed aan elkaar last, dan dondert dat ding aan elkaar. En dan, dan vallen de mensen van heel hoog naar beneden. Dat zou kunnen. Maar alle lassen wordt gerapporteerd. Ja. Dan moet je echt wel vertrouwen hebben in je eigen lassen. Ja, dat is ik ook wel. Ik sta ja. ook van mijn eigen lassen. Ja, we zijn even bezig. Tijd om een postpauze in te lassen. Dat is een hele slechte grap. Ja. Als laster moet je natuurlijk secuur en zelfstandig kunnen werken. Ja, klap. Je moet er ook voor detail hebben technisch inzicht hebben. Ja. En de veiligheid voor jezelf moet je heel voor hem denken. Je hebt het zelf wel gezien. <lacht> Hoe, hoeveel vuur er afkomt. We gaan het gewoon even proberen dat hij dit dicht kan maken. Je hier je hand maar neer, je trekt hem heel langzaam aan, zwaait hem zo, zwaait hem dicht. Dan krijg je geen stroom? Nee. Nee. nee. kijk. Dichter, dichter, dichter. Kijk naar de lava. Dichter erbij, dichter erbij. Het ziet er best goed uit. Moment of truth. Ja, kijk. Hij heeft gewoon. Oh. Nou. Hij <laughs> nou, is gewoon helemaal aan elkaar. Ja, dit is Ik het, heb het goed gedaan ja. toch? Ja, dit is ook goed vast.